Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 6 augustus. Ga uitdagingen aan van dag tot dag. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Joshua 1, vers 9. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet... En wees niet ontmoedigd, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Ik verzoek je met klem om uitdagingen van dag tot dag aan te gaan. Het te ver vooruitkijken heeft de neiging om ons te overweldigen. Op God vertrouwen vraagt van ons te geloven dat Hij ons dagelijks brood geeft wat betekent dat we het ontvangen als we het nodig hebben en meestal niet eerder. Soms kunnen uitdagingen onmogelijk en overweldigend lijken, maar God is altijd met ons. We moeten alleen moedig zijn en de kracht ontvangen die Hij ons geeft. Onthoud dat God je zijn genade zal geven om vandaag te doen wat je moet doen. Dus is het belangrijk om je te richten op het leven van vandaag in plaats van zorgen te maken over morgen. Dit principe is van toepassing op veel andere gebieden van je leven. Uit de schulden komen, je huis schoonmaken, huwelijksproblemen oplossen, je kinderen straffen, op tijd zijn voor werk of het afronden van een project. Wat je ook moet doen in je leven. Je kunt het. Filipensen 4 vers 13 zegt dat je tegen alles bestand bent door Hem die jouw kracht geeft. Niets is te veel voor je wanneer Hij aan je zijde is. Laten we samen bidden. Heere God, zelfs wanneer de uitdagingen die voor mij liggen onmogelijk lijken, weet ik